Maar mensen, wakken maar op het game, vandaag ga ik helaas niks doen. Ik ga vandaag even niet uploaden, aan met school. Ik moet nog heel veel doen, heel veel leren, heel veel maken, weet wel allemaal die dingen, het sucks. I know, dus vandaar, sorry ervoor gasten, maar ik doe in het weekend, beloof ik jullie gasten, dat ik twee Robby Games episodes maak. En twee TVD, TVD's weekend opleveringen Dus sorry, het spijt me vreselijk, ik vind het totaal niet leuk om dit te doen. Om deze episode te maken, deze, want ik had natuurlijk jullie veel mee willen geven. Want ik had eigenlijk happy special in mijn hoofd. Maar ja, dat gaat helaas niet. Um, ja. Ik lig als de volgende keer. Dit weekend twee episodes. Rob Game twee episodes. TVT tfs TV, TV, TV, weekend. Vergeet te abonneren, niet te liken. Ik weet niet, ieder te vertellen van dat ik een YouTube-kanaal heb. Dus dat ook even moet uitchecken. En dat hij het ook weer door moet vertellen, zou ik ook fijn vinden. Uh, ik ga uh, proberen meer. echt, uh, Ik hoop echt dat jullie gasten voor mij ook meer abonnees krijgen. Dat zou ik vreselijk leuk vinden. Uh, zo niet en vinden jullie het gewoon leuk om een filmpje te kijken. Vind ik ook gewoon goed. Vind ik het ook. Uh, ben ik ook helemaal blij mee. Uh, ja, ik zie gasten in het weekend. Adieu.